Het is ontzettend belangrijk dat, dat alle kinderen kunnen sporten en dat eh, kinderen werken aan een, een gezond leven. En dat begint ermee dat je actief bent, dat je beweegt. En dat levert ook fysieke gezondheid op, ook maar mentaal. Dus eh, ja, het is zo belangrijk dat alle kinderen in onze stad eh, in staat worden gesteld te gaan sporten. En dat eh, die kansen ontbreken bij grote groepen kinderen helaas. De kinderen zijn hier terechtgekomen via de huisarts. Die hebben ze doorverwezen naar de centrale zorgverlener. En Centraal Zorgverlener is naar deze sportgroep uh, verwezen. De doelgroep zijn voornamelijk kinderen met ooggewicht En ook uh, kinderen waar eigenlijk, uh, het bewegen niet uh, vanuit huis uit wordt meegegeven. De werkwijze is voornamelijk dat wij als Centraal Zorgverlener kinderen krijgen toegewezen. Via de kinderarts, de huisarts of via de GGD, dus de jeugdverpleegkundige. En dan uh, ga ik met de ouders en kind in gesprek. De kinderen hebben een leeftijd van 6 tot 12 jaar. En voor andere uh, leeftijden hebben we ook een uh, groep. Jeugdfit, uh, zoals peuterfit en kleuterfit. Ja, de kinderen hebben veel uh, plezier. Dat is eigenlijk het belangrijkste in deze groep. Dat ze plezier hebben. En dat ze uh, kennis maken met nieuwe vormen van sport en bewegen. En wat is jouw wens naar de toekomst toe? Nou, in ieder geval dat het zo blijft als het nu is, maar ook dat het uh, verbetert. En daar bedoel ik vooral mee, het zou prettig zijn als uh, sportverenigingen of verenigingen uh, contactpersonen hebben en ook meer gebruik maken van andere clubs. Want ik merk nu zelf dat deze samenwerking met andere clubs, met de uh, kickboxclub en met de uh, worstelclub, dat dat gewoon veel meer uh, oplevert voor de, voor de kinderen, dat ze blijven, blijven sporten ook.